Hoi, ik ben Joris van Voice en ik wil je graag wat meer vertellen over VoIP. VoIP staat voor Voice Over Internet Protocol. En dat houdt eigenlijk in bellen via het internet, bellen via je dataverbinding. Voorheen belde men altijd via een analoge telefoonlijn of via ISDN-centrale... en die was gekoppeld aan een vast telefoonnummer. Dat heet ook vaste telefoonnummer, omdat het echt vast zat aan die locatie. Dat is met VoIP heel anders. Daar zit je telefoonnummer niet meer vast... Dan kun je hem overal gebruiken waar je ook maar een internetverbinding hebt. Of dat nu thuis is of op kantoor of waar dan ook de wereld. Zolang er internet is kun je het gebruiken. Dat heeft het voordeel dat je maximaal flexibel bent als ondernemer. Je hebt een hele een hoge gesprekskwaliteit en je hebt hele lage kosten eraan. Dat is het mooie aan VoIP.